In deze video laat ik je zien hoe je eenvoudig een subscribe-button onderin je video's plaatst. Dit is een makkelijke manier om er meer abonnees te komen. Veel mensen gebruiken dit niet, dat is natuurlijk zonde. Ik laat je nu zien hoe je dit kunt instellen. Om de button in je video te krijgen ga je naar YouTube Studio. Klik rechtsboven op je logo en klik op YouTube Studio. Ga aan de linkse kant, ga je naar Aanpassing. Hier kun je diverse aanpassingen doen op je, op je kanaal. Middels het middelste tabblad is branding, daar klik je op. Um, hier kun je je foto aanpassen, je logootje, hier kunt je je bannerafbeelding aanpassen, wat, wat boven een beeld te zien is, als je uh, je kanaal laat zien. En het video-watermerk. Het video-watermerkers uh, adviseren ze 100, 50, 150 pixels uh, te gebruiken. mag groot zijn, vierkant is het beste. Sowieso kleiner dan 1 MB. Je mag een PNG, een GIF, een bitmap of een JPEG-bestand gebruiken. Uh, je kunt ze zoeken op Google. Je hebt een heleboel uh, voorbeeldjes uh, staan er online. Je kunt er ook uh, zelf maken. Klik op uploaden. Kies je bestandje uit. Ik heb deze gekozen. Uh, je kunt hem een grotere en kleinere maken. Ik, uh, ik laat hem lekker zo staan. Ik heb hem klaar. Je kunt even kiezen van wil ik hem aan het einde van de video zien of een custom start heet, start na 5 seconden of zo, of, of een volledige video. Ik kies nu voor een volledige video. Als je hiervoor kiest, dan, gaan, dan, dan staat het knopje altijd in beeld van al je video's die je ooit gemaakt hebt. Klik op publiceren. En ga naar je kanaal. En dan zie je. Onderin staat de kop. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken en hou dit kanaal in de gaten voor meer leuke YouTube tips.